Overal ter wereld maken leerlingen, docenten en ouders gebruik van It's Learning om beter samen te werken, op school en daarbuiten. Een docent in Noorwegen neemt haar lesplanning voor vandaag door en selecteert passend leermateriaal om tijdens haar lessen te gebruiken. In de Verenigde Staten bekijkt een leerling online zijn agenda en reageert op een discussie onder zijn klasgenoten. In het Verenigd Koninkrijk begint een ouder te begrijpen welke leerdoelen haar zoon moet behalen en hoe ze kan helpen door vanavond de opdracht en de voortgang met hem door te nemen. It's Learning is een cloud-based leerplatform dat docenten helpt tijd te besparen, leerresultaten verbetert... en ouders helpt om meer betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen. We hebben het makkelijk gemaakt om It's Learning te gebruiken vanaf elk platform en elk device. Door middel van onze geoptimaliseerde website voor smartphones en tablets en onze iPhone of Android app kunnen gebruikers zelf kiezen waar en wanneer ze willen werken. It's Learning verbindt docenten, leerlingen en ouders altijd en overal. Ontdek zelf waarom miljoenen gebruikers over de hele wereld It's Learning gebruiken om hun onderwijs binnen en buiten het klaslokaal te verbeteren.